Nee ja, ik, ik, ik zag die, uh, toevallig die opnames van, uh, van jou en uh, China, was Ja, yeah, midi waarschijnlijk. Fuckers, <laughs> ik dacht echt, uh, wat de fuck man. Maar ik dacht, ja, die staat daar gewoon een huge podium voor, ik weet niet, allemaal... Uh... Ja. Uh, viel je niet uh, een beetje lichtelijk flauw, zeg maar, toen je daar in China het podium opliep, of was het meer van... Uh... Ja, van de hitte misschien, maar het oh. was, ik, uh, wij kwamen echt, we waren best wel gestresseerd uh, toen we aankwamen, omdat de Chinese politie die ons eerst niet door. Dus wij hebben best wel lang op midden, op een super druk kruispunt gestaan, met al onze, onze spullen, al onze keer. En uh, onze tourmanager was mee, thank God, die, die sprak Chinees, dus uh, die kon dealen met, uh, met, met de politie. Maar hij had geen tourpasjes, geen backstage pasjes gekregen. En als, als je in China gewoon geen pasjes hebt, dan is het echt no go. Dus dat heeft heel lang geduurd en wij zaten maar op die klok te kijken van oh, en het is een uur, het is een uurtje voor de show en we moeten echt wel van tevoren daar zijn, we moeten soundchecken, dit en dat. En uh, ja, uiteindelijk zijn we er wel doorgeraakt, door maar het was daar zo groot dat de, onze, onze taxichauffeur die, die verreed zich nog eventjes op, uh, op het festival zelf. Dus toen was het nog meer stress, zaten we op een of andere Chinese markt uiteindelijk. En dan, toen moesten we helemaal terug. Moeten we hier behandeld? <laughs> dus ja. oh, we zien wel een strand, maar we zien nog geen podium. Maar we horen wel een podium, maar het ja, gaat alle kanten op dat geluid daar. Dus, uh, toen zijn we helemaal moeten omdraaien door die mensen, massa met die autorijden. en het was... Uh... Ja, dus wij waren al best wel opgevokt voordat we het podium, uh... podium op gingen